Dit is Enrise. Dit is ook Enrise. Dit is ook Enrise. En ook dit is Enrise. Deze video is voor mensen die overwegen om bij Enrise te komen werken. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkprojecten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Bij Enrise vind je dus geen centrale aansturing, geen CEO en ook geen managers. Dit is het kantoor van Enrise. Dit is iemand die bij Enrise werkt. Dit is ook iemand die bij Enrise werkt. En ook dit is iemand die bij Enrise werkt. Dit is de koffie die we bij Enrise drinken. Dit is het commerciële team van Enrise. Dit zijn de dames van Support Office. En dit is de collega die onze lunches klaarmaakt. Dit is de bistro. Hier eten en drinken we samen. Maar we organiseren er ook talloze events: meetups, demos, webinars, borrels, onze eigen talkshow en natuurlijk ook leuke feestjes. Dit is het aantal vrije dagen dat je bij Enrise krijgt. Zo groot was Enrise toen het 20 jaar geleden werd opgericht. En zo groot is Enrise nu. Dit is een Enriser die ons zelfgebruikte bier drinkt. Dit is een Enriser op een hoverboard. Dit is een Enriser met een Nerfgun. Dit is een Enriser die als zelfstudieproject een LED-indicator voor vergaderruimtes bouwt. Dit is een Enriser die een dependency-conflict aan het oplossen is. En dit is een Enriser die net zijn collega's met lasergamen heeft ingemaakt. Bij Enrise is er ruimte voor ieders ideeën. Mag iedereen meebeslissen, delen we in de winst en dragen we allemaal de verantwoordelijkheid voor het bedrijf. Enthousiast om onze collega te worden? Check dan onze vacatures en solliciteer meteen. Bij Enrise.